Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb tijdens mijn eigen bijdrage gevraagd uh, over de PCR-test. Ik neem aan dat uh, minister De Jonge dat in zijn bijdrage gaat beantwoorden. Wederom, ja. Nou, Eigenlijk zelden, maar ik hoop dat het vanavond dan wel gaat gebeuren. Uh, maar tot mijn uh, verbazing gebruikt de premier uh, het woord besmettingen uh, en tot maat van ramp ook het woord besmettelijken. En Ik vraag me af of hij het met me eens is dat een positieve PCR-test niet een besmetting is, of niet gelijk staat één op een aan een besmetting en zeker niet aan een besmettelijkheid. Nou, voorzitter, die hele techniek gaat dadelijk echt de heer Jong op in. Ja, de heer Van Hagen, misschien dat u straks weer... Ja, dus straks zal ik ja. er ook weer staan. En het jammer is dat ik dan waarschijnlijk ook weer geen antwoord krijg. Maar ik vind het toch wel vervelend dat er gesproken wordt over besmettelijken, terwijl het gaat om positieve PCR-testen. Het is echt een wezenlijk verschil. Dus nogmaals de vraag, begrijpt de minister-president het verschil tussen positieve PCR-testen, besmettingen en besmettelijken? Ja, absoluut. Kunnen we dan in ieder geval afspreken dat we voortaan gaan spreken over positieve PCR-testen, want dat, dat is precies wat het is. Nou, dat begrijpt niemand volgens mij thuis. PCR-testen, nou, dat uh, is vaker uh, wat uh, geen ja. mensen willen begrijpen volgens mij. De, heer, ja.